Surfcumulus begon in 2016 met zes instellingen. Vandaag maakt bijna elke surfinstelling er gebruik van. Geen wonder, want onderzoek en onderwijs kan niet meer zonder cloudtoepassingen. Alleen blijft de cloud enorm complex. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Het aanbod is ingewikkeld. De verschillen tussen aanbieders zijn soms lastig te onderscheiden. Diensten evolueren voortdurend. Hoe bouw je het beste jouw cloudomgeving uit? En welke cloudaanbieder of aanbieders passen het beste bij mij en mijn situatie? Daarom is er dus Surf Cumulus. Clouddiensten van maar liefst 13 topleveranciers van binnen en buiten Europa, zodat je altijd de juiste aanbieders kan vinden. Surf helpt je bij elke stap. Surf de aanbesteding zodat jouw instelling de diensten PSU Go kan inzetten onder de meest gunstige voorwaarden. Daarnaast controleren wij de kwaliteit, veiligheid en rechtmatigheid. Verder helpen we graag jouw vraag te verfijnen en organiseren we opleidingen en trainingen. Ook de contracten, de communicatie en de facturatie regelen we voor jou, of je nu één aanbieder kiest of meerdere. Met Surf Cumulus zit je altijd goed. Ten slotte houden we als jouw kennispartner het aanbod up-to-date. Ontbreken er handige diensten? Dan ontwikkelen we die samen met jou. Zo lanceerden we al Surf Cumulus Professional Services en Surf Cumulus Application Delivery. Klaar voor je eerste stappen in de cloud? Of wil je je volgende stappen zetten? Surf staat voor je klaar.